Roosje eet nog een lekkere pijn en Joyce heeft hem net op. Hé, hey Joyce! En ik denk dat Blackjack... Oh ja, Blackjack staat in de stal. Hé, hey Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Ho, oh Joyce! Ho, oh Joyce! Hé, hey Roosje, dat smaakt goed, Roosje! Je staat precies aan de verkeerde kant van de zon. Hé, hey Roosje! Hé, hey Roosje! En Joyce is een beetje aan het zeuren. Hey Roosje! Goed zo Joyce! Ho, oh Joyce! Ho, oh Joyce! Hey Roosje! Die eten nog in de stal. Die hebben natuurlijk een hele volle hooizak. Hey Blackjack! Kijk eens Blackjack! Annabel ook! Ja allebei! Kijk eens Joyce! Wat een modder Joyce! Hey Roosje!